Welkom bij de strijd naar de beste gevaart. In deze video nemen broer en zussen tegen elkaar op aan de hand van opdrachten. Wie zal er winnen? Je zal het zien in deze video. De eerste opdracht is lopen. Ze moeten zo snel mogelijk dit touw zien voorbij te komen. Ik zou zeggen, succes. Three, two, one, go! Lucas heeft maar liefst een tijd van 52 seconden en 84 honderdste. Zou Annabel het beter doen? We zullen het zien. Run. Wauw! Wow. Ja. Annabel heeft maar liefst een tijd neergezet van 1 seconde en 50 honderdste. Hiermee verdient Annabel het eerste punt. Maar wat heeft Annabel hier zelf op aan te merken? Ben je moe? Ja. ja? Maar je bent gewonnen! High five! High five! Boks. Goed zo. Ben je blij dat je gewonnen bent? Ja. Ja. De volgende opdracht is klimmen. Annabel moet een beklimming doen van maar liefst 1 meter en 5 centimeter. Terwijl Lucas een beklimming moet doen van maar liefst 2 meter en 30 centimeter. Ik zou zeggen, succes! Terwijl Lucas zijn overwinning aan het vieren is met een dansje, krijgt hij 1 punt. De volgende opdracht is tekenen. Maar wat moet je dan tekenen? Teken een zo mooi mogelijke schoen. Succes! De tekeningen zijn af. Dit is die van Annabel en dit is die van Lucas. In de tekening van Lucas herken ik iets meer een schoen dan in die van Annabel. Maar die van Annabel is dan ook abstracte kunst. Dus uh, laten we ze allebei een half puntje geven. De volgende opdracht is drinken. Drink zo snel mogelijk een flesje leeg. Succes! Het flesje van Lucas is al leeg en kijk hoeveel Annabel nog over heeft. Hierbij gaat het punt naar Lucas. Hierbij is Lucas ook de winnaar. En wat heeft Annabel hierop aan te merken?